Hallo liefste Faplappers! Wij zijn Fjodor, Stefanie, Lisa, Matthijs, Matthijs Johan, Wieland, Rune, Kobe en Jelte. En wij begeleiden de Steamclubs en de Faplapkampen. Maar wat is dat nu allemaal? We gaan je dat nu uitleggen. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen met de Faplapkampen. Elk jaar hebben we drie weken kamp: één week tijdens de paasvakantie en twee weken tijdens de zomer 2021, volgend jaar dus van die de eerste week van de paasvakantie, de laatste week van juli en de eerste week van augustus. Je mag deelnemen vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar. Dat is dus een hele tijd. Dus daarom verdelen we jullie in verschillende groepen volgens jullie leeftijd. Voor de oudste voorzien we ook meer uitdaging met de voltijdse fablab-activiteiten. De anderen wisselen hun tijd in het Vaplap en media lab af met speelse activiteiten. Op zo'n fablabkamp is er heel veel te doen. Een betere manier om dan dit te tonen met beelden van vorige jaren is er niet, toch? Twee tools die een grote rol spelen in ons fablab zijn de lasercutter en de 3D-printers. Hiermee kan je heel wat leuke dingen maken. Een paar projectjes van de vorige jaren zijn deze. Met onze greenscreen bevind je je plots in de ruimte. Of vlieg je de wereld rond? Hoi, hoe gaat het? Goed, we zijn nog steeds op koers naar Rome. Oh, nee! De piloot is vloog gevallen. Of begeef je in de virtuele ruimte met onze VR-bril. Dit is concentration-dinges, ja. Nu bukken, bukken. Bukken en leg dat voor je neer. We zijn heel veel opties om te leren programmeren. Maar FAPLAB is nog meer als dat. Zo. Nu zijn we aangekomen bij de Steamclubs. Dat is wat vergelijkbaar met de kampen, maar in plaats van gebundeld in één week, verspreiden we de workshops over de vijf weken. Vijf weken lang werken we elke zaterdagochtend rond een thema. Dit is dus één reeks. En zo zijn er vijf per jaar. Als je een heel schooljaar komt en het is 25 sessies. We verwelkomen het derde en vierde leerjaar tussen 9 uur en 10 uur 30. De groepen van het vijfde en zesde leerjaar en het eerste en tweede middelbaar niveau van 11 uur tot 12 uur 30. Zin om even de sfeer op te snuiven. Mm. Zo, dat was het wel zo'n beetje. Ben je al wat te kribbelen in je buik? Schrijf je dan meteen in via onze website www.fapploprpmere.be Hopelijk zien we snel op een steamclub of op fablabkamp. We kijken er vast naar uit. Bye!